Oké, okay, ik ben Rolief Notneris, ik werk voor uh, SOMO, dat is Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Ja. Uh, wij kijken kritisch naar de handel en wandel van multinationals, ik werk ook voor het Transnational Institute. Ja. Um, ik werk op handels- en investeringsverdragen en de manier waarop die verdragen eigenlijk de belangen van onze multinationals vooral beschermen. Ja. Um... Oké, okay, we hebben het nu gehad over Ecuador. En uh, hoe uh, daar de uh, uh, inheemse stammen getroffen zijn door uh, uh, Chevron en daarvoor Texaco. Uh, ja, uh, wat heb jij daarvan uh, opgestoken? Nou, je ziet hoe uh, mensen daar die echt. Uh ja, last hebben in hun directe omgeving van vervuiling door zo'n oliemaatschappij. geprobeerd hebben om via de nationale rechter. Uh, de schade daar uh, vergoed te krijgen. of in die zin eigenlijk het bedrijf uh, te dwingen. om daar de schade ook echt te gaan opruimen en te herstellen. Um, dat is in de nationale rechtsgang. Uh, tot aan het, uh, het Supreme Court. dus het, het Hoogste Gerechtshof, uitgevochten. Chevron um, is diverse keren in het ongelijk gesteld. inderdaad aansprakelijk gehouden. voor de milieuschade in de Amazone is aangericht. Um, wat doet Chevron vervolgens? Legt het zich neer bij dat oordeel van, uh, van het Hoger Gerechtshof in Ecuador? Nee. Um, ze stappen in plaats daarvan naar een arbitragetribunaal, um, wat uh, kan kijken of zij schadevergoeding moeten krijgen voor geleden um, uh, schade aan hun investering. Dus ze zetten er eigenlijk een claim tegenover. Het verschil is dat. Um, uh, die inheemse groepen het zelf moeten opnemen tegen zo'n heel groot bedrijf, wat eigenlijk um, ja, in, in economisch opzicht groter is dan sommige staten. Chevron is, is in economisch opzicht groter dan uh, Indonesië bijvoorbeeld. Ja. Die kunnen enorm veel gewicht in de schaal leggen. Hebben ook een enorme lange adem juridisch gezien en daar moeten dan inheemse stammen uit de Amazone het tegen opnemen. Terwijl dat bedrijf zelf, als het een, een compensatieclaim wil indienen, de hele nationale rechter kan omzeilen, rechtstreeks naar een internationaal arbitragetribunaal kan stappen. Daar kan, kan laten beoordelen of uh, hun investeringsrechten geschonden zijn. Of de winstgevendheid van zijn investering is geschonden. Daar een schadevergoeding voor eisen. En die schadevergoeding vervolgens internationaal, he, dat, dat, dat oordeel daarover internationaal ten uitvoer kan laten leggen onder internationale verdragen. Dus de rechtspositie van zo'n bedrijf is vele malen beter gewaarborgd dan de positie van die inheemse groepen die daar hun hele leven bedreigd zien in de Amazone. Ja, iets meer Zeggen over dat internationaal arbitrage? Um, ja, dat is best nog Heel wel een kort, beetje ja. ingewikkeld, uh, iets om snel te zeggen. Ja. Het komt erop neer dat um, uh, als er een bilateraal investeringsverdrag is tussen een, uh, een thuisland uh, van een bedrijf en het, en het land waar dat bedrijf gaat investeren, um, dat een bedrijf dan een claim kan indienen tegen een gastland als dat regels in gaat stellen die misschien de investering van dat bedrijf kunnen schaden dus dat betekent dat als een overheid bijvoorbeeld strengere milieuwetgeving wil invoeren dat een bedrijf kan zeggen van ja maar dat dat schaadt mijn winstgevendheid um, en dan schent je mijn rechten onder dat bilaterale investeringsverdrag wat je met mijn uh, vestigingsland hebt. En dus mag ik een schadeclaim indienen bij een internationaal tribunaal. En dan uh, wil ik compensatie voor het feit dat jij mijn winstgevendheid hebt aangetast. En dan wordt zo'n zaak beoordeeld door drie arbiters, waarvan er eentje wordt aangewezen door de staat. Eentje wordt aangewezen door het bedrijf zelf. Dat mag dus zijn eigen rechter benoemen. Uh, en die twee arbiters die wijzen dan gezamenlijk nog een voorzitter van dat tribunaal aan. En die gaan alleen maar kijken naar, zijn de rechten van die investeerder geschonden? Moet hij daar schadevergoeding voor krijgen? En die kijken dus totaal niet breder naar de reden waarom een bepaalde maatregel bijvoorbeeld wordt ingevoerd. Dus als een maatregel er is om het milieu te beschermen, is dat niet iets wat die arbiters gaan meewegen in het uh, bepalen van of zo'n bedrijf schadevergoeding verdient. Uh, hoe moet het, uh, ja, wat, wat moet er gebeuren uh, uh, tegen dit systeem? Nou, wat er moet gebeuren is dat we uh, toe moeten naar een heel ander soort handels- en investeringsverdragen. Dat niet meer uh, liberalisering voorop zet en ja. alle investeringen koet, koet uh, zulke hoge bescherming biedt. Um, in feite wil je verdragen die um, alleen duurzame investeringen ja. uh, beschermen. Ja. Dus wat wij willen is dat er in, in handels- en investeringsverdragen een clausule komt die echt zegt van uh, mensenrechtenbeleid, uh, men, internationaal mensenrecht en internationaal milieurecht uh, gaat altijd boven de privileges van investeerders. En daarnaast moet er een manier komen om uh, internationale bedrijven ook echt aansprakelijk te stellen voor uh, de overtredingen die ze begaan op het gebied van mensenrechten en op het gebied van milie milieubescherming. Um, omdat bedrijven zich nu heel makkelijk... Uh, door, ...door hun bedrijfsstructuur, door zich ergens anders op papier te vestigen... He, de, een, ...een bedrijf kan zich heel snel uit een land terugtrekken... ...en ergens anders weer vestigen of een dochteronderneming ergens hebben... ...en zich daarachter verschuilen... ...dat het dus niet meer mogelijk moet worden voor een bedrijf... ...een internationaal opererend bedrijf... ...om zich aan verantwoordelijkheid te onttrekken. Dus dat je een bedrijf overal en altijd aansprakelijk kunt stellen... ...voor bepaalde schade die ze aanrichten, waar dan ook ter wereld. En daarvoor loopt nu een initiatief bij... Um, de VN, om te komen tot een bindend verdrag voor bedrijven en mensenrechten. Uh, en dat is een proces wat tot nu toe, zeker door de ontwikkelde landen, nog helemaal niet volmondig wordt omarmd. Terwijl de EU bijvoorbeeld mensenrechten altijd heel hoog in het vaandel zegt te hebben. De EU wil eigenlijk alleen maar bedrijven houden aan vrijwillige normen. Dus ze mogen zelf hun eigen politieagent zijn. Zeg maar. Wij zeggen van nee, zet nou vol in op bindende normen voor bedrijven, gedragscodes waar ze zich echt aan moeten houden. En waar ze ook echt op aansprakelijk gesteld kunnen worden, compleet met sancties. Zodat ze ook echt moeten doen wat ze zeggen en zich niet meer alleen maar ervan af kunnen maken met greenwashing en mooie verhalen voor de buurt. En wat hebben jullie nodig om dit voor elkaar uh, te krijgen? Uh, want je kan het wel dus zeggen, maar. Nou, ik denk vooral een hoop politieke druk. Ja. He, het is echt belangrijk dat, dat mensen laten zien dat ze, je kan op het moment geen krant openslaan of je ziet weer een schandaal van hoe een groot bedrijf zijn macht misbruikt om belasting te ontduiken. Uh, de de dieselschandaal waar, waar auto-industrie zich niet aan emissienormen houdt. Nou ja, noem maar op, er zijn legio-schandalen. Uh, dat moet tot een push gaan leiden dat echt bedrijven nu gewoon daar niet meer mee wegkomen. Dat ze echt aansprakelijk gehouden gaan worden.